in en twee alarmstralen wat ze plaats van noodgevallen. Jullie moeten nu echt komen hoor, want het gaat hier helemaal niet goed. Fuck. Ik zie dat je eerder ook een melding hebt gedaan. Yes! <skracht> Stuur er nu meteen een wagen en een ambulance naartoe, met spoed. Hoe ver zijn jullie? Ze zijn er over 15 minuten. Ja, maar het is veel te laat. Nog heel even, we zijn onderweg. Haal even diep adem. Hou je heel stil. Adem in, adem uit. Goed zo. Goed zo. Stream seizoen 3 van Nood op NPO+.